Is ja. Met heupen. Dat oh, ja. Ja. Ja. kunnen ja. we allemaal aanpassen in het, in het ja. volgende stadium. We kunnen ja. we allemaal aanpassen. Uh, mevrouw, oh. wat, wat ziet u hier eigenlijk? Wat, uh, wat is dat? Wat ik hier doe? Nee, Ja, wat ziet u daar? Ik ben gepassioneerd door de dans en door Ali. En, <laughs> en ik wil dat die vloer dat komt. Ah, Kijk, he? ja. u uh, heeft net een handtekening gezet, Ja, want het is de bedoeling dat we, dat we zoveel mogelijk handtekening verzamelen, ja, die ja, hebben we ook heb al gedaan. Slurig, ja, Beetje slordig, maar En wat weet u, uw dochter is ook echt een dansfanaat, had ik begrepen. Hè? Die is helemaal geschreven. Die danst die dans heel graag. Ja, dat danst heel graag. En waarom is zo'n dansvloer, denkt u, ja, belangrijk mooiste, eigenlijk nou, in het openbaar dus dus Nou, het is voor zo mijn dochter okay. belangrijk is, is dus het voor de ja, kinderen ook belangrijk. belangrijk. Ja, misschien hun mannen, hun gefrustreerde mannen. Het zo kan ook laten zien ja? Ja. de gefrustreerde mannen. mannen. Maar hij zei ze al, laat zien Hij staat nu op het nu dus als je als als draai, dus die, als die ingedrukt houdt, kan je hem maar draaien. En hier zien we ja. inderdaad ja, we ja, ik kan de dansvloer. Ja, ik kan de laptop niet meenemen naar beneden. Onze voorstelling. We nee. moet, moeten hier naar boven komen. Ja, ik heb hier... Uh, we leiden iedereen hier naartoe. Ja. Ja, even een vraag als het regent. Dit is dicht. Oh, pardon. Dat is, oh, pardon. Dat is ja. niet echt duidelijk. Ja, ja en dan uh, mas, wat, is, wat, is nou en meer? wat zijn die zwarte punten daar? Ja. Op, die, was, op die groene bankjes? Oh, dat zijn uh, stopcontacten. Want je hebt namelijk stroom nodig. Dat kan en ik even laten uh, zien. volledig duurzaam ontwerpen van uh, DeMosi en. Uh, all, all One. one. Ja, Ali, jij hebt DeMosi. Wat Dimorzi, ja, dat is een uh, naam die uh, uit Erik met herrie komt. Dus, uh, Mijn vader noemde me Dimorzi, dus vandaar is die naam voor mij ik Voor mezelf ook als artiest. En het stond voor doorzettingsvermogen? Doorzettingsvermogen, ja. Dat, dat hebben is we nodig, hè? En, en goed en slecht lijkt. Zoals yin-yang eigenlijk. Ja.